De welvaart, vrijheid en veiligheid die we kennen in Nederland hebben voor een groot deel te danken aan de Europese Unie. Daarom kiest D66 voor een sterke Europese samenwerking op het gebied van gezondheid, economie en klimaat. De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk Europees leiderschap is. Binnen Europa willen we zelfvoorzienend zijn van een aantal cruciale voorzieningen, zoals geneesmiddelen en medicijnen. Om bij een volgende crisis snel te kunnen schakelen, pleiten we voor een Europees team dat een gezamenlijke eu crisisstrategie kan bedenken en uitvoeren. Daarnaast willen we duidelijke afspraken over de besteding van EU-fondsen. De inkomsten van de EU zullen omhoog gaan door hogere belastingen op CO2, plastic en grote techbedrijven.